Vanuit Google Mail heb je de optie om Word documenten te openen door op de download klik te klikken, door hem toe te voegen aan je drive of door hem direct te bewerken. Klik je op die laatste optie, dan bewaart Google voor jou een kopie van dit document in je Google Drive en opent hij hem in Google Docs. Binnen Google Docs kun je het document vervolgens bewerken, net zoals je eigenlijk gewend bent in Microsoft Word. Klik je op bestand, dan kan je het bestand omzetten naar een Google document, maar dat hoeft niet. Aan de docs teken hierboven weet je dat je in een Word document werkt. Dan sla ik het document nu op als een Google document. Dan zie je dat dat docx tekentje weggaat. Via deze knop kan ik hem in een andere map zetten. Zo kan ik bijvoorbeeld de website aanmaken in mijn eigen Google Drive. En het document daar opslaan. Nou, dat is makkelijk. Als nu de map open, dan zie je ook inderdaad dat dat document van net hier is opgeslagen. Klik ik hier weer op, dan open ik het document. Via het kopje bestand kan ik een Word document downloaden. Dus wat Google dan doet is, hij zet dit document om in een Word document. En die zou ik vervolgens kunnen terugmailen naar mijn klanten. Wat je ook kan doen via bestand, is een kopie downloaden in pdf formaat. Dat ziet er zo uit. En ook die kun je weer doorsturen naar je klanten. En dat is een notendop hoe je binnen Google Docs met Word documenten omgaat.